Ze zitten echt te hopen dat ik een een klikker knauw krijg. Nou, echt niet. Dat doen wij niet. hè? Oh, ja. Ja, ik had er eentje gezien. Ja, je mag hetzelfde Laat maar aaien. Die ook. Ja. Ik zit er niet. gezien. heb het niet. Ik zelf het niet. Ik heb het niet. Ik heb Ik heb het niet. niet. niet. niet.